Hoi, ik ben Joris en we hebben weer goed nieuws. We hebben de Voice VG-app voor iPhone vernieuwd. Je kunt hem nu als volwaardige zakelijke telefoon gebruiken. Inkomende gesprekken komen gewoon binnen op je homescreen. Zo dus. En dan heb je direct contact met je klant, in dit geval je favoriete klant zelfs. Verder kun je, wanneer je um, naar de native dialer van je iPhone gaat, ook uitgaan bellen um, met de Voice App. Zo bel je direct je favoriete klant, druk je er even wat langer op en dan selecteer je dat je uitgaand wil bellen met Voice. Dan opent hij de app en ga je dus met Voice en met je zakelijke nummer stuur je dan mee met dit uitgaande gesprek. Veel plezier met het bellen met de Voice app. Heb je hem nog niet, download hem dan even in de App Store.